Een jong kind zien ontwikkelen is het mooiste wat er is. Kijken naar hun spel, luisteren naar hun taal, het enthousiasme meevoelen als ze we weer een kunstwerk laten zien. En wie heeft er nooit staan juichen als een jong kind zijn eerste rondjes fietst zonder zijwinnen? Goed waarnemen, kijken, luisteren is een kunst op zich. Observeren gaat dan ook over veel meer dan over afvinklijstjes en doelenlijstjes alleen. Observeren gaat over ontwikkeling, over relatie en over interactie. Wil je goed observeren? Dan moet je daar zijn waar het kind zich ontwikkelt. Bij het spel in een betekenisvolle Wil jij ook je interactievaardigheden versterken? Kom dan naar het Nationaal Onderwijscongres en schrijf je in voor mijn workshop Interactief Observeren. Doei!